Want anders krijg ik van mijn tandarts klappen. Ik maak geen grappen, dus mijn bloed, serieus. Ook al bloed ik aan mijn tandvlees nooit, helemaal. maat. Dat is de spinazie Met is heel erg als de magie uitgeven En naar de van al het fruit Naar de hoek doen de groen Petje molte Lekker jezelf